Adeloos. Zwart. Vrouwen hebben geen rechten. Oh. Oh wacht, neem je al op Jesse. Ja, ik heb <laughs> net begonnen met opnemen. 10 seconden geleden. <laughs> Zou dat erop? <laughs> ja. Eentje Erik, je de moet... young, dat de jank moet, dat de up omhoog je moet. Wel, je moet wel stil zijn. Uh... Oh ja, als het spelletje wordt gespeeld moet je je bek houden. Ik denk dat ik dat ga doen, want dat denk ik zeker niet. Nou, ik Drie. heb het eigenlijk nooit meer, maar maakt niet uit. Abonneer op Erik Animations, beste G kanaal. Ja, goeie f Erik, ga je nog ooit uploaden? Eigenlijk moeten we Erik nu gewoon helpen naar thuis subs, dat hij gewoon geld verdient door niks te uploaden. Oh ja, zo wijze. Oh. Zelf... oh, where is his body? Ja, Sjoerd zus. Sjoerd kinde zus. Ik hier gewoon <laughs> ja, nog. Wie, wie snapt erop? We op, op Erik? Ik, ik, ik, ik toneer je 5000 euro als je nu gewoon. If you say my name. Zeg, zeg mijn naam, Erik, en ik toneer je. Nee. Holy shit, wat? Als je bent gekild mag je het niet zeggen. Hè? Het is bruin, verdomme, het is bruin. Maar hoe is het? Bruin. Dat <laughs> moet je, dat moet je zeggen in de chat. We zitten nog met de guy die volgens mij me niet meedoet <laughs> oh, Hij is geliefd. Hij is geliefd. Wat een beetje. Nee. Je gaat niet op. Yeah. Papa. No, ik heb gewoon die twee imposters heb ik echt in één ronde gepakt. Dit is yeah. normaal. Jij ja, bent then... <laughs> <Ja, but laughs> echt een gamer. Game. Ik ben echt een hey, gamer. joh. Okay, Fuck man. no baby! <laughs> oh Stop the cap! <laughs> uh, jongens, het is Sjoerd geloof ik. Hahaha, serie? Sjoerd, Sjoerd. Jullie allemaal, stem Koen! Koen! Stem Koen! <laughs> Vote. short. Als ik niet kan winnen, for... Koen ook niet winnen. Fuck jou, Koen! <laughs> Vote Stuart voor memes. Yes, stem op Sure. Oh wacht, je bent dood. Je bent dood! Nee, E-girl! Bruh, they believed me. Op wie moet je naar een Is je nu weer dood? Dylan! Ja, die ik Dylan wil het niet doen, maar ik zou shootstemmen stemmen zelf. <laughs> <laughs> zou ik wil ik zou stemmen, maar ik weet niet, ik, weet, ik ben dood, ik ben het ik, ik, ik, ik zou het, ik zou... Oh, Dylan. Dylan left the game. Ik zou, ik, voor, left. ik zou voor Koen gaan. Nee joh. Gewoon op Koen, boom. Broer, waarom de fuck foten jullie ook op mij? Omdat jij dit op mij wil. <laughs> ja, dat maakt ik ze uit. <laughs> Ik, Ik zei ben... het net ook gewoon dat Koen het was, maar niemand. Oh, was nog gewoon. Ja, het ja. is. Ja. Dit is nee, man, je bent te slecht. Ga hij met tanden? Je ja, zei dat je streaks van Erik wou, dus dan hoeft je niet van mij te hebben. je Hé, Erik doe. die de quieto. Hij zit echt zo te rukken. Oh ja, yeah. oh, nee, nee, nee, nee, Sorry. nee, nee, nee, nee, nee, Godverdomme, oh, heb ik, ik nou mijn tas gedaan? die? <laughs> Oké, okay, ik ben dood, maar. <laughs> ja. Oh, er zijn er twee geliefd. Ja. Pok, mooi. Oeh. Dat was jongens, echt een... een shoot, het is shoot. <laughs> hij is dood. Ja. Op één avond gewoon twee keer. Ah, volgens mij is hij het al vier keer geweest hoor. Oh, er ging iemand dood. Bruh. Dat Super was ik by the sheets Hey guys thanks for checking this video hope you found it like it did do